Hi! Hallo! Hoe heet jij? Ik heet Mark, van en, mijn thuis. En op welke school zit je? Over oh, de Schuffelgroep. Oké, okay. en wat ben je vandaag aan het doen? Wij wandelen voor water voor kinderen in een... Uh, uh, wat doe je? Ja, ik ben ik terug in een land, een land dat in het heet, maar... In Indonesië? Ja, Indonesië. Oh ja. In een klein stadje, uh, Yogyakarta. Oké, okay. en wat, uh, wat houdt wandelen voor water precies in? Nou ja, dat weet ik echt niet. <laughs> hebben jullie ook een les gehad op school misschien? Ja, we hebben een aantal les gehad over water en dijken en waterbeginlopen. Okay. En over arme landen die niet zoveel water hebben. Ja. En dat al het geld dat we hierbij ophalen gebruiken voor wc-hokken. Mm -hmm. Zodat meisjes met. Uh, die kunnen dan ook gewoon naar school. Want die hebben verplicht huisjes nodig met uh, deurtjes erin. Oké. Okay. En uh, ook voor tandpasta. Uh, tandenborstels. En om les te geven ja. voor uh, hoe je je tanden moet poetsen. Wat goed. Want ja. wij leren dat hier eigenlijk gewoon op school. Ja. ja. Maar daar niet altijd misschien. Ja. Misschien gaan die kids zelfs helemaal niet naar school. Kan natuurlijk ook. Ja. Hey, en je hebt ook uh, iets op je rug. Ga ik ja. even. Wauw. Wat is dat? nou Dat is een tas waar uh, 6 liter water in zit. ja um, Vier flessen. Met, uh, met de 1,5 liter erin, Ja. 4 celsius, dus uh, 1 liter, uh, 1,5 uh, ja, liter is dan ook 1,5 kilo. Ja, en uh, waarom heb je die tas op je rug dan? Dat nee, ik ik ook niet zo heel erg veel, maar ik, ik weet het niet. Oké, okay. en is het zwaar? Nee, niet heel erg. Oké, okay. nou fijn. Hey, heel veel succes nog maar, ja, Dankjewel. Dankjewel.